Eén keer dubbel vouwen. Zo. En dan nog een keer dubbel. Oké, okay. wat je dan doet is, je hebt als het ware één hoekje waar je de enkele doek nog hebt. De rest zijn allemaal vouwen. Die enkele, die pak je en die trek je uit. Zo. Tot je dus een driehoek en een vierkantje als het ware hebt. Dan draai je je doek om. Zo. En dan vouw je als het ware het rechte stuk twee keer dubbel. Dus één. Twee. Zo. En wat je dan nog kan doen is de hoekjes hier nog een keertje dubbel. Zo. Zo. Oké, okay. en dan heb je als het ware je luier. Zo. Uh, ik zal even voordoen. Die gaat dan dus zo om. Zo. Dit is natuurlijk een hele kleine pop. Dus...